naar Music Connect. Vandaag we gaan doen een oefening dat is een inspiratie van yoga en is een ademen oefening. Maar het is ook een heel goede strekje voor je nekspieren, voor je schouder en voor je armen. Zo, so, eerst je buik in. Lange rug. En we gaan beginnen met andere samen. Je gaat kraal je vinger en elbow samen oog en je ander, je gaat naar beneden, je kin. Het is heel belangrijk in die oefening dat als je gaat ademen, je gaat ademen met je neus En als je gaat ademen, je gaat ademen met je mand. In. Out. En je gaat ademen voor vijf seconden met je neus. twee, drie, vier, five. Streck je elbow, strek je armen en aan de mouth. Een, twee, drie, vier, vijf, aan in. En uit. de in. And En uit. En je gaat dit doen voor tien keer.